19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Lilian Marijnissen, de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Is zij de verwachte frisse wind of is het een boze SP vrouw? Lilian Marijnissen, een van de weinige vrouwelijke fractievoorzitters. En dat maakt het sowieso al goed dat zij de fractievoorzitter van de SP is tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar hoe gaat ze het doen? Ze is verbaal sterk. Rhetorisch is ze heel sterk. en Ze gebruikt hele goede voorbeelden. En ze nam het voortouw zoals de afgelopen weken in het debat over de dividendbelasting. Kortom, hoge verwachtingen van deze dame. Wat kan er beter? Grote foutkoop binnen de SP is de toch wat bozige SP-vrouw. En van Renske Leijten vinden we het nog altijd prima. Maar let op, Agnes Kant sloeg nog eens door in de debatten. Kortom... Let daarop. Heeft u de heer Wilders zien verharden over de afgelopen jaren? Ik zou het niet verharden, maar hij heeft wel een paar keer zijn standpunten veranderd. Hè? Op de economie was hij vroeger een hele goede liberaal. <lacht> en ligt hij nou een beetje naast de ah, SP? En nou, dat vind nou, ik ook nog merkelijk. Nou, ja. APPLAUS op het gebied van nou, de AOW wel. Dat geldt geld, geld. geld, geld, eerlijk gezegd alleen voor de, de AOW-leeftijd. Ja. Voor de rest op sociaal terrein heb ik nog niet zoveel kunnen ontdekken. Hij wil ontslagrecht niet aanpakken. Meneer wil de sociale Hallo, komt uw buurman? hallo. Zal ik even? Het, woord, het woord is anders van Kant. Ja. Hij stemt met al je moties mee. We hadden het over macho's. Mag ik ook even? Je het op. Vond je dit een leuke video? Vergeet ons dan vooral niet te liken. En wil je meer tips ontvangen? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van het Nederlands Debat Instituut.